Ja, vorig jaar hebben we de eerste editie gehad van het uh, congresstival, we hebben een mooie folder gemaakt met wat foto's, met een foto van vorig jaar ook erbij, die tijdens, uh, of die door een van de fotografen is gemaakt van de opleiding. Je ziet mooie details, hij uh, heeft een mooie... Compositie. Uh, de bovenkant is vrij leeg van de foto mm -hmm. en ik ben, ben dan benieuwd, want er ligt heel veel op tafel. Ik wil dan eigenlijk een beetje meer naar beneden kijken, van, wat ligt er nog meer allemaal of zoiets. Mm -hmm. ja. ja, dat ligt heel erg aan hoe je inderdaad je, je lens uh, ja, vasthoudt. Ja. Uh, hier zit echt parallel aan de mensen. In principe uh, zitten ogen op een derde van de hoogte, dus dat is op zich prima. Mm -hmm. Hoofdruimte mag. Uh, ik vind het hier niet zo heel erg storen, maar ik snap wel dat je zegt van eigenlijk liever had ik meer van de tafel willen zien. Vind ja, dit vind leuk. ik dan weer echt wel <laughs> een mooi voorbeeld van uh, zo'n koffiemomentje. Ja, die is erg leuk. Ja, zeker ook omdat dat boekje in beeld is wat we eigenlijk bij de ingang gaven. Zodat ja. iemand ook echt zeg maar met aandacht bezig is met waarvoor die ja, aan het zoeken, wat, waar, waar ben ik? Waar ben ik, ja. ja. Allebei met een zaklampje van de telefoon dat ja. je daar ja. schijnen. Ja. Ja, dat is denk ik ook bij een productfotografie, dat, dat uh, als je zelf niet weet wat het, um, wat het is, dan, dan, um, ja, dan schiet je eigenlijk alleen maar lukkeraak um, een beeld. Uh, ja, maar goed, weet je niet ja, wat het doel is. Kijk, iedere foto heeft een verhaal, en, maar wat is, dan het, uh, wat is dan dat verhaal? En wat is het doel van mijn verhaal? Het is fijn om te zien dat er... Uh, een aantal fotografen hetzelfde hebben gefotografeerd, maar allemaal op hun eigen manier. En, uh... Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken allemaal dat jullie hier bij wilden zijn. Want het is voor ons ook gewoon heel waardevol. Uh...